De Netevich la crème. Deze crème zorgt ervoor dat je cellen langer kunnen leven en dus langer kunnen werken in de huid. Hij neemt de negatieve stoffen uit de huid en zet deze om naar voeding. Hij werkt hydraterend, verstevigend en boost de huid. Je mag hem als dag- en als nachtcrème gebruiken.